Verhalen zijn al zo oud als wij mensen. Deze rotstekeningen in Lascaux en Chavaux zijn zo'n 30.000 jaar oud. Ze beelden dieren, mensen en andere voorwerpen af. En sommige ervan lijken visuele verhalen voor te stellen. Tegenwoordig zijn het uiteraard geen rotstekeningen meer, maar vlogs, videoclips, boeken, films en stories op social media. En omdat wij als mensen al zo lang verhalen vertellen, hebben verhalen de kracht om emoties bij ons los te maken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat er verschillende hormonen kunnen vrijkomen in je hersenen wanneer jij naar een verhaal luistert. De kunst van het verhalen vertellen noem je ook wel storytelling. Juist doordat storytelling emoties bij ons losmaakt, kun je het vertellen van verhalen inzetten om je publiek te raken. Naast een basisopbouw voor je verhaal en de verschillende verhaallijnen, kun je jouw verhaal ook vanuit verschillende rollen vertellen. Je kiest als het ware een identiteit om jouw verhaal te vertellen. Kijk maar eens. De leider. De identiteit van de leider wordt meestal aangenomen door mensen wiens doel het is om hun publiek van de ene plaats naar de andere te leiden. De meeste leiders hebben een gelijkwaardig achtergrondverhaal als dat van hun publiek. Daardoor kennen ze de hindernissen en valkuilen waarmee hun toehoorders waarschijnlijk te maken krijgen. Meestal is het gewenste resultaat al bereikt door de leider en zijn publiek is op zoek naar hulp langs datzelfde pad. De avonturier. De avonturier is meestal iemand die erg nieuwsgierig is, maar niet altijd alle antwoorden heeft. Dus gaat hij op reis om de ultieme waarheid te ontdekken. De avonturier brengt schatten mee van zijn reis en deelt die met het publiek. Deze identiteit is vergelijkbaar met die van de leider. Maar in plaats van zijn publiek op de reis te leiden om het resultaat te vinden, zal hij eerder de antwoorden meebrengen en ze mee teruggeven. De verslaggever. Deze identiteit gebruiken mensen vaak wanneer ze nog geen spoor hebben uitgezet om met het publiek te delen. Maar ze hebben een verlangen om dat wel te doen. Dus worden ze verslaggever en gaan ze op zoek naar de waarheid. De bescheiden held. Dit is een nederige held die niet echt in de schijnwerpers wil staan of ophef wil maken over zijn ontdekkingen. Maar hij weet dat de informatie of geheimen die hij heeft zo belangrijk zijn dat hij zijn verlegenheid moet overwinnen en ze met de wereld moet delen. Er is een morele plicht die hem dwingt alles te weten te komen en te delen. Leider, avonturier, verslaggever of onwillige held? Het kan zijn dat jij je direct al identificeert met een van deze vier zogenaamde archetypes. Bij het vertellen van een verhaal kun je gebruik maken van een van deze rollen. Maar het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de type precies aansluit bij jouw persoonlijkheid. Je kunt in je verhaal een rol aannemen. Soms leent de ene rol zich beter voor een verhaal dan de andere. Veel bekende personen op YouTube of social media nemen ook vaak een rol aan. Het helpt ze een boodschap over te brengen. En hun publiek weet precies wat ze op deze manier kunnen verwachten.